Nou, hier staan verschillende speelstukken. Walk. Met uitleg. Regent het? Oh, moet even. En hier is het speelstuk. Theorie toets. Awake. En hier staan de verschillende speelstukken. Dat is heel leuk. Het is leuke begeleiding, maar er is ook een cd bij. En dan heb je wat... Ja, zeg maar, wat bredere begeleiding heb je erbij. Full house. Nou, reggae, die is ook erg leuk. Die kan je samenvoegen met uh, uh, Toccata van uh, Bach. een d Even kijken, keyboard opdrachten. Nou, dan heb je natuurlijk de verschillende theorie over de blues... Hoe je de blues speelt. En hier een speelstuk de blues. Ook erg leuk. Uh, Pirates of the Caribbean. En Noteflight. Dit is een leuk programma waarmee je noten op kan schrijven. En een begeleiding erbij. En kan uitprinten. Gitaarakkoorden. Een keyboard. Toetsen. En dan hebben we ook de verschillende uh, luister. Hier een luistertoets, maar dat stelt niet al te veel voor. Maar ik vind deze wel mooi. De, even deze sowieso uitleg van de, het notenschrift. Eeuw, dit tapt hij niet door. Hè? Nou goed. Uitleg van het En ik vind ook leuk. De vroege meerstemmigheid krijg je dan natuurlijk ook allemaal. Maar ik vind ook leuk. Muziektrainers. Maar ook de luisterstukken. De luisterstukken. Bijvoorbeeld de, de Vlucht van de Hommel. Van uh, Kostakoff. Wie? Korsakoff. Oh, die. Tempo en dynamiek staat nog hier. Werkblad. Dat zijn mooie dingen om te doen. Ik moet wel even een beetje voorbereiden. Je kan het niet zo voorklikken en dan opgaan. Ja, sommige docenten die kunnen dat natuurlijk. Maar waar de leerlingen al heel gek op zijn, dat is op de Dans Macabre. Die deed ik altijd rond uh, Halloween. Dan stop ik even hier...